Welkom op de Wederik 15 in Reewijk. Graag laat ik jullie wat highlights zien van deze heerlijk ruime hoekwoning. De tweede verdieping van deze woning biedt een ruime kamer en heel veel bergruimte en is bereikbaar via een vaste trap. Op de eerste verdieping waar ik nu sta hebben ze van twee slaapkamers aan de achterzijde één ruime slaapkamer gemaakt. De voorzijde van de woning biedt eveneens een ruime slaapkamer en de badkamer is voorzien van alle gemakken. Dus een lichtbad, douche, tweede toilet en een vaste wastafel. De woning is heel centraal gelegen in Reewijk, op loopafstand van het winkelcentrum, de Mierde Akker en ook vlakbij de snelweg, de A12. Aan de voorzijde van de woning treft u een ruime mogelijkheid voor parkeren op eigen terrein en ook nog een heerlijke groenstrook. Voorzijde van de woning is ook de keuken gelegen. Die is door deze eigenaar dichtgemaakt, maar zou eenvoudig ook weer opengemaakt kunnen worden. Zoals u ziet hier beneden in de woonkamer een heerlijke mooie haard en fraaie sierbalken. Op het moment dat u zegt ik ga er wat mee doen en ik maak ze licht, zou u zich zomaar in een grachtenpand kunnen wanen. De woning is uitgebouwd. En graag neem ik u nog eventjes mee, ook als highlight, naar de tuin. Want die is gelegen, heerlijk op de zon, zodat u ook nog in de avondzon heerlijk kunt eten. Mocht u de woning van binnen willen zien, maak ik graag een afspraak met u via kantoor 0182 590 900. Graag tot ziens!